Wanneer ben je gedrogeerd? In de zomer van 2018 op Mallorca. Oh, op Mallorca? Ja. En hoe ging dat? Wij uh, gingen op stap en uh, we hebben besloten om naar het Engelse gedeelte te gaan. En daar was uh, drank bij inbegrepen, dus dat had het helemaal goed geregeld. En ik heb uh, één drankje gehad en ik uh, kom buiten en ik uh, voel me niet lekker. En ik ga mijn vrienden appen zo van, uh, ja, kom me helpen, want het gaat echt niet goed. En uh, ja, ik heb net dat app kunnen versturen en toen hun kwamen, toen was mijn telefoon weg en uh, toen was uh, mijn portemonnee weg. Oh, dus je bent ook helemaal beroofd? Ja, ja, ja ik had wat cashgeld bij, zeg maar, want ik had wel mijn paspoort en dergelijke wel gewoon in de hotelkamer gelaten. Alleen mijn telefoon, die ik toen ook net nieuw had, die hadden ze meegenomen en volgens mij iets van 200 euro zo cash. En je had dus je had één drankje had je gedronken? Ik had van tevoren had ik wel gedronken, zeg maar, maar toen zijn we met de bus naar het Engelse gedeelte gegaan. En toen ik daar aankwam, toen ben ik dus een stripclub ingegaan, Dan heb ik één uh, World Red Bull uh, gedronken. En uh, toen was het klaar. Wanneer had je door dat je gedrogeerd was? Nou, ik had, uh, want ik, dat was het mooiste van alles. Ik kwam daar binnen en hè, ik ben wel half Braziliaans, maar gedragen, me als een Nederlander. Gratis drank. En zij begint die wodka in, als ze En ik zei zo van, ja, mag wel wat meer in, hè? Ja, en zij dus, iets meer wodka erin. Red Bull erbij. Een minuut of uh, tien of zo. Ik denk zo van, ik voel me echt niet goed. Dus ik dacht, ga, ga even naar buiten, even frisse lucht. Dus ook echt zo snel? Ja, het was, echt, het was echt heel snel. Want ik uh, ging naar buiten, ging even op bankje zitten. Ik dacht zo van, ja, ik, ik heb dat wel eens vaker gehad, dat ik veel gedronken heb, dat ik denk van, even naar buiten, even frisse even lucht en het komt wel weer goed. En ik zit daar aan de bank en ik zit zo van... Goh. En ik ging ook meteen mijn vrienden appen, want normaal gesproken heb ik echt zoiets van... Ik kan een uur in een dictie zitten van, hè, kom wel bij en het komt wel goed. Ja, en toen waren mijn vrienden er en toen was alles weg en uh, toen had ik uh, de ballonnen gekost. Hoe voelde je je tijdens de drogering? Uh, ja, in eerste instantie gewoon eigenlijk een beetje dat ik me niet lekker voelde. Toen, hoe is... snel was dat? Je, je had het gedronken? Ja, ik heb het gedronken en ik denk echt een kwartier tot een half uur, toen zat ik al buiten zeg maar en ik had het heel warm. En ik dacht zo van, ik krijg een beetje benauwd, zweterig, ik denk zo van ik moet even naar buiten, even frisse lucht. Dat is eigenlijk wat is het gevoel. dat te vergelijken? Is het alsof je heel dronken bent? Of? Op het moment dat je vanuit kou echt een sauna inloopt, gewoon echt die gewoon al even aanstaat, je komt daar binnen en het is meteen proeven die klap die je dan krijgt. Ja. Dat gevoel had ik eigenlijk. Toen je dat drankje dronk in die club, proefde je toen iets? Nee. Dus het smaakte gewoon naar het drankje wat je dronk, ja. wat je dacht te drinken. Ja, ik uh, had een halve glas uh, wodka. Dus ja, dat is niet, sowieso niet lekker. Nee. Maar uh, nee, ik heb uh, niks raars eraan uh, geproefd. En het is ook niet dat je iets voelde in je mond of zo, dat nee, het uh, ging of, of zo, tintelen. Nee. En kan je, je ook nog echt het moment herinneren dat het licht uitging? Ja, toen uh, mijn maatje kwam, toen liet ik mezelf gaan. En toen kwam ook dat besef eigenlijk van mijn telefoon is weg. Want eigenlijk op het moment dat jij buiten heel erg slecht zat te gaan, toen ben je dus beroofd, denk ja. je? Ik heb een uh, maatje van mij geappt. Ja, en die kwam dus direct naar buiten en toen was mijn telefoon weg. En gewoon tijdens dat gevoel dat je zo slecht aan het gaan was, staat dat je heel erg bij of was het een soort van heel wazig? Of... Ja, wat mij eigenlijk vooral bijstaat is gewoon dat ik heel misselijk was, heel duizelig. En toen hij er was, had ik het gevoel van... Het is goed. Hoe weet je zeker dat je bent gedrogeerd? Eigenlijk, wat het bij mij duidelijk maakte, was mijn nacht. De nacht nadat het gebeurd is. Want toen uh, lag ik in bed en toen was ik helemaal aan het shaken, aan het trillen. De temperatuur oh ja. die schoot heen en weer. Ik begon te huilen. En ja, wow. geef mij drie kratten bier, maar daar ga ik niet van huilen. Ja, dus wat dat is, voelde je dan allemaal? Uh, paniek. Heel erg veel paniek. En... Heel veel angst eigenlijk, omdat je zoiets hebt van ja, hoe kan dit nou gebeurd zijn? Die paniek was dus echt zo groot bij je. Ja. Waarom? Ja, Omdat ik ja, een stukje beroofd zijn en in het buitenland zijn, Super iedereen eng. om je heen is dronken. Ook al is het heel fijn dat ik iemand naast me heb die ik vertrouw, maar die is gewoon strafens open. Achteraf was ik, kon ik wel op ontbouwen, dat heb ik ook gemerkt. Maar op dat moment denk je zo van ja, hier heb ik geen kut aan. Ja, dus je moet echt jezelf redden gewoon. Ja. En dat was ook gewoon het enige wat ik in mijn hoofd had. Hoe lang duurde dat, die hele paniek in bed? Ik denk dat dat een uur of uh, vier toch al geduurd heeft. Nou, pff, dat is ook wel lang. Ja. Toch, om heel ja. erg in paniek te zijn? Ja, een uur of drie, vier heeft dat wel geduurd. Geloofde mensen je? Op het moment zelf niet. Of weet je, dus je bent gewoon met feestende mensen en iedereen is dronken. In die straat zie je meerdere mensen daar kotsen. Ja, dus iedereen denkt gewoon dus dat je hij, even niet lekker gaat? Ja, dat ging door niemands hoofd zeg maar. Maar hoe was dat dan? Dat je, de, dat je dus van binnen zo slecht gaat en dat iedereen denkt van, ah uh, oh joh, dat zal er ook wel weer in zijn. Mijn vrienden die bleven wel bij mij. Het is niet dat ze mij daar uh, lieten liggen, zeg maar. Maar uh, de politie die nam mij op dat moment niet serieus. Want die is daar ook bij gekomen? Nou ja, dat heeft mijn maatje meegenomen dat ik mezelf niet zo goed voelde. Nee, hij is beroofd en uh, ja, dan zei ze van, ja, dan moeten we morgen naar de politie gaan. Ja, die namen dat gewoon totaal niet nee, serieus. totaal niet. Maar het is denk ik dus ook wel lastig, want... Iedereen dacht natuurlijk ook gewoon van je, van die zal wel gewoon super lang zijn. Ja. Daarom zit hij te kotsen. Maar denk je dan van, uh, had die vragen dus moeten zijn van, uh, van hoe gaat het met je? Of ben je gedrogeerd of? Nee, denk het niet. Op dat moment zelf had ik er helemaal niet bij stilgestaan dat dat kon gebeuren. Ja. Voor mij was het meer iets van, daar zie je in films gebeuren. <laughs> maar is dat dus ook denk ik niet iets heel erg lastigs aan gedrogeerd worden? Ja, dat, dat is het meest lastige eraan, omdat in die situatie. Je verwacht achteraf van je vrienden van, hè, hoezo had je dat niet in de gaten, maar je hebt het zelf niet eens in de gaten. En weet je wie er iets in je drankje heeft gedaan? Wat ik me kan voorstellen is degene achter de bal, maar dat zou ik zo raar vinden. Omdat iedereen drank van diezelfde persoon heeft gehad. Ja, maar dat is op zich de enige waarvan je natuurlijk dat drankje hebt gekregen. Ja, alleen het kan zo snel gaan. Ik heb daar zo vaak uh, voorbij zien komen op internet en dergelijke, hoe, hoe vlug dat, dat kan gaan. En je bedoelt dat je misschien wel gewoon van diegene drankje hebt, maar dat iemand anders het dan zo. Ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk een beetje een, als het ware een teamspel is geweest. Van, hè, de ene die staat binnen en uh, die uh, heeft het in mijn drank gegooid en die geeft buiten een sein van diegene. En weet je wat, wat ze erin hebben gedaan? Ja, ik, ik zou echt niet weten wat ze erin hebben gedaan. Maar ja, je kan bijvoorbeeld wel denken van je hebt natuurlijk bepaalde uh, slaapmedicatie uh, wat ze erin kunnen gooien, denk ik. Uh, nou ja, van GHB kan je bijvoorbeeld heel geil worden ook en heel blij. Nou ja, dat gevoel heb je volgens mij totaal niet gehad, nee. toch? Het was echt een verdovend middel. Ja. Heb je aangifte gedaan? Ja, meteen. de dag erop. Maar voor wat dan? Voor mijn telefoon. Oh, Anders kreeg ik niet... het niet verzekerd. Nee, want ik dacht je kan niet aangifte doen tegen iemand, want je weet niet wie het heeft gedaan. Nee ja, ik heb wel gewoon het verhaal uh, neergegooid bij de politie. Maar dat was echt een rampenplan. Mijn Engels is echt uh, oh. niet best. Dus dat was een uh, hele lange ochtend en een hele warme politiebureau. Ja, maar het was dus ook vooral gewoon een praktisch plan om geld te krijgen voor de verzekering. Het, het was pu puur voor de verzekering. Ja. Maar, en had je ook niet het gevoel dat je dacht van, ik wil die, gewoon die, die toko wil ik laten weten dat, dat er iets mis is gegaan of weet ik veel. Toch omdat je nog twijfelde van uh, misschien dat barpersoneel of... Ja, alleen dat is dus hetgeen waar ik zeg van, ik ben op een plek waar ik waarschijnlijk nooit meer terugkom. En uh, ik ben over twee dagen weg, ik zie het nut er niet van in eigenlijk. Ik bedoel, ik heb nooit meer een gevolg van die aangifte gehoord of iets. Voelt dat niet voor jou dat je denkt van ja, kutzooi, weet je, eigenlijk het liefst zou je natuurlijk gewoon diegene willen stoppen die dit soort shit bij mensen doet. Ik geloof er niet zo in dat dat mij zou lukken. Maar dat is dus ook wel gewoon het lastige van dit hele verhaal, dat dus aangifte doen gewoon bijna niet kan, omdat het zo sneaky gebeurt. Ja, precies dat. En het is gewoon een probleem die bekend staat daar. Ja. Het is niet iets wat nou toevallig een keer is gebeurd. En denk je dan ook niet van, kut, ik had eigenlijk gewoon de hele tijd mijn hand op mijn drankje moeten houden. Of... Nee, dat is... Niet van... dat ik dat ooit doe hoor. Ja, ik maar... doe nou wel. Ja? Ja, dus vanaf dat moment is dat wel heel erg. Hoe ziet een uitgaansavond er nu uit voor jou? Ja, ik ben sowieso eigenlijk van de kroegen, zeg maar. Dus hè, wat, je no wat ik normaal gesproken op vakantie doe, van hè, is getekend dergelijke, dat is voor mij echt iets wat ik op vakantie doe. Maar wat is er dan veranderd voor je? Dat ik wel heel oplettend ben met mijn drinken. Dus als ik naar de wc ga is of mijn drinken leeg, of ik bestel er nieuw als ik terugkom. Um, als ik dan over festivals heb, en een plek waar het drukker is, dan probeer ik altijd iets te bestellen wat in flesjes zit, zodat ik mijn vinger erop kan houden. God, daar zou ik nou echt nooit over nadenken. Ja, maar dus dan de, heb je altijd een vinger erin. Op het moment dat ik een biertje pak, altijd een stukje papier eraf halen, dat ik weet dat het mijn is. En maar je was dus al eigenlijk gewoon redelijk uh, on point, zeg maar. Ja, maar dat heb ik altijd gewoon gehad op verjaardag en dergelijke. Want er staan er honderd biertjes en dan wil ik gewoon weten welke van mij is. Op stap heb ik daar dus nou wel heel erg meer de controle over. Als ik naar de wc ga, het is niet zo van, oh, hier staat er nog eentje, doe die maar. De kans is natuurlijk best wel klein, denk ik, toch? Dat het ja. nog een keer gaat gebeuren. Waarom ben je er dan nog wel zo erg mee bezig? Ja, het is meer een automatisme geworden. Het is gewoon een tik. Ja. Dus het is niet dat ik dat loslaat, maar dat is dus gewoon iets wat in mijn systeem zit. En ben je nog steeds straal bezopen? Of merk je ook dat je, je iets meer inhoudt nu? Of dat je. Nee, ik hou wel van drinken. <laughs> ja. Maar dat je dus zo met die vinger erop, dat is wel echt door dat je gedrogeerd bent. Ja. Ja, dat is ook iets heel raars. Ik heb ook gewoon bijvoorbeeld als ik een beker heb op festival, die hou ik bijna helemaal in mijn zak. En dan met mijn hand erop. Hè? Maar met inhoud? Ja. Weet je dus als hier zo'n beker in zit en je staat recht zeg maar dan. Oh, zodat je ja. echt. Heel, zodat die helemaal weg is. Ja, maar dan met flesjes flesje zo heel normaal. En met bekers heb ik ook soms, dat ik me zo de uh, half in heb zitten. Wat denk jij, als je er nu zo op terugkijkt, stel dit overkomt je, wat moet je dan doen? Ja, wat je zelf doet heb je niet helemaal in de hand. Hetgene wat ik wel altijd zou adviseren zeg maar, is van blijf wel bij je vrienden. Dus wat ja. ik heb gedaan van weglopen, ik moet weg, zorg wel dat er altijd iemand bij je is. Ja, en misschien ook dus als vrienden zijnde, van hou je vriend iets langer in de gaten. Ja. En als het dus lang aanhoudt, toch dat je toch even checkt. Ja, van, dat je dan uh, wel actie gaat ondernemen. Nou, en ik vind ook wel die dingen wat jij zegt, van uh, gewoon een vinger in je flesje doen of nooit je drankje laten staan. Ja, ik heb daar nooit een seconde over nagedacht. En ik denk ook wel van waarom zou ik, dat, waarom zou ik daar niet iets beschermender mee omgaan, toch? Omdat... Ja, het, het, het, je hebt er geen last van, zeg maar. Het is niet ja. zo dat je er minder gaat drinken of iets dergelijks, of het kost geen geld, maar het ja. is gewoon van het kan dan niet, ja, het kan altijd gebeuren, maar je beperkt het wel heel erg daardoor. Ja, dus dat ga ik sowieso integreren in mijn leven. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Nou, dat was hem. Eet jij liever rode of groene appels? Als je ze zo ziet rode. liggen. Rode, ja? Rode, ja? Want dat groen rood. is een beetje zuur. En rood is sexy. Ik hou van rood. Oeh. Ja? <laughs> ik hou van rood. kleur van de liefde. Ja, zeker. <laughs>